Kahoot is een edu waarmee je studenten over de lesstof kunt ondervragen op een speelse manier. Je kunt zelf een kahoot maken en die tijdens de les door studenten laten doen. Op deze manier kun je een les met veel theorie toch interactief maken en ervoor zorgen dat studenten betrokken blijven. Hoi, mijn naam is Laura en ik ben van MBO MediaWijs. In de eerste video heb ik de basis van Kahoot laten zien. En in deze video ga ik wat extra instellingen laten zien voor een gratis leerkrachtenaccount op Kahoot. Je kunt op Kahoot namelijk best wel wat instellingen aanpassen. Als je weer gaat naar de voorvertoning hier, de proefsessie voor je Kahoot, kun je um, rechts onderin hier op instellingen klikken. En daar kun je bijvoorbeeld instellen... ...dat de vragen en antwoorden ook op de device van de studenten worden weergegeven in plaats van alleen de kleurtjes. Dit kan handig zijn voor deelnemers die verder van het bord zitten of wanneer de antwoorden misschien ingewikkelde of lange zinnen bevatten. Ook kun je instellen hieronder dat leerlingen niet zelf hun naam uh, mogen bedenken bij de nickname generator. En het staat er al, um, dan kan je voorkomen dat er stoute namen uh, worden bedacht. Je kan hier aanvinken. Je kan hier zeggen deelnemen in twee stappen om de drempel iets te verhogen voor mensen uh, om deel te nemen aan je kahoot. En je kunt er nog voor kiezen om je vragen en antwoorden hier in een willekeurige volgorde uh, te laten zien. Als je bijvoorbeeld merkt dat je elke keer het, antwoord, uh, het juiste antwoord bij A zet, dan is het wel handig om de antwoorden in een willekeurige volgorde te hebben. En tot slot kan je zelfs de wachtmuziek aanpassen door hier te klikken en uit een van de andere opties te kiezen. Iets anders wat je kunt doen op Kahoot is een cursus maken. Als je op het startscherm bent kun je hier klikken op cursus maken. En daar kun je dus verschillende modules toevoegen. Waaraan je dan weer of een Kahoot kunt toevoegen of een document een video of iets van de Kahoot zelf wiskunde lab bepaalde oefeningen. Stel dat je dan een Kahoot wil toevoegen, voeg je die aan module 1 toe en ja op deze manier kan je dus eigenlijk meerdere Kahoots in een cursus zetten en die cursus kan je dan weer aan deelnemers toewijzen en hun voortgang kun je bijhouden. Wat wel belangrijk is om te weten is dat dit gaat via de e-mailadressen van deelnemers en daarmee is het niet meer AVG-proof. Dus als je gebruik gaat maken van de cursus is het belangrijk dat de school een verwerkingsovereenkomst afsluit. Nou, dit waren wat extra instellingen voor het gratis leerkrachtenaccount op Kahoot. Ik wens je veel plezier met het aanpassen van jullie eigen Kahoot.